Ik sta hier vandaag bij de winkel in Barneveld. De winkel bestaat 15 jaar en dat gaan we natuurlijk vieren met deze heerlijke appeltaart. Kom je mee? Goedemorgen. Hey, ja, ja, ja. ja. Ik heb voor jullie meegenomen Aangezien jullie een 15-jarig jubileum hebben. Super. En uh, daar wil ik jullie mee feliciteren. Dankjewel. Ja, ga lekker gaan aansnijden. Oh, lekker! Yeah. Yeah, ja, Ja, dat de winkel 15 jaar bestaat, dat vind ik geweldig. Dat uh, had ik niet gedacht toen we begonnen. Wij uh, gaan die dag zeker vieren op uh, 27 augustus, op een zaterdag. We willen de, ja, de vaste klanten en alle klanten die komen koffie en thee aanbieden met iets lekkers erbij. Uh, er zal buiten ook nog wat kraampjes zijn met spullen uh, die we extra gaan uh, verkopen. Omdat we 15 jaar bestaan is 50% korting voor, uh, voor uh, alles wat je koopt. En, uh, en ook wat eigenlijk een beetje extra is dat uh, je, ja, mensen hun spullen kunnen taxiteren bij een echte taxateur. Voor 2,50 kunnen ze dat uh, ja, laten doen en uh, die zullen dan ook uh, die dag aanwezig zijn. Ik heb er zeker zin in, ja. Zo te zien is de winkel helemaal klaar voor het jubileum. Kom je ook snel een kijkje nemen?